Ik ben Jay Waldo en dit is mijn Popsport Live-sessie. Sippen, yeah. sippen op no Dionysus, Whoa. noord italiaanse heb ik liefste, Jays gelid met kerosine, uh. 5G's, G13, G5 vliegen, uh. ben ik bereikt. En ik kom van ver, ja? Lange wijk toch, dat betaalt zich afvraag. Vragen, laten wat de prijs kost, ah. het van mezelf en een fan, met de plan. en wat has mijn stes. En wat, en wat geen vest. Check it out, check it out. Ik ken de dagen dat ik om beats moest vragen. Kan ze nu maken, je beats begraven? Ga me niet vragen, moet liedjes klaren. En petitjes slaan, help 2 en 2 en zijn pizza klaren. Heden met een cheese of iets van zaken. Jullie weten alles over prijzen, maar helemaal niets van waarde. Dat is best wel dom, mijn team. Slimme jongen wil die domities Bij mijn tafens fiets, poel op, is geen lief Als ik eet, dan eet het hele team Welke en bulk, sap de hele beult Daarna je in kult, Zo gevuld Hit de poef, flick de wrist, Zit een poef poef Mix de koes, met wat zero, draai hem die goed, goed dus ik voel me best wel dom, mijn die Komt er door het soefje op de wien Vraag me niets, laat me even vriend Noem me Waldo, weet dat je niet ziet Flits op de baan, dip als paan, schiet op sterren ik ken mijn hart in de satan. Maar ik ben de meeste Fuck er niet ah. Ik ben bezig, beter, weten tekst schreven. Even leven, dan weer tape. En mix en beter, dus stom me niet, aan Hij kon me niet aan, hij kon je slaan. Je bom is niet klaar, geen lontje bestaat. Ik vang niet met rappers die onderaan staan. En niet willen werken voor nog een bestaan. Je wekken te pitten, je ochtend vergaan. Je klein is te zwijnen en zonder een baan. De zon is al hoog en je ogen staan laag. Ik ben een run en mijn honger heeft haast. Ik heb haast, Doop mijn hees En ik ga dan. De maat is wel de huber Ik merk die weet tot de stapel de Vroeger gond de boer boeren m'n schoon Vond ik hoe cool, ik zo kon doen Had heel wat vloes, ging wel goed Poest de groen als green Goose En de hoop naar kilo's eh, Homies die boot eh, Fuck die pie toch, eet ze rippetjes, toch eet tot dat die cheese komt Even voor is alles of niets Ik was op andere fiets, was en rookte me wiet En zat rustig peper te pushen als een postbode vriend Dat had zijn charme We nu op andere dingen Rustig zwaar gewichtjes pushen en met reis heb je dippen Fijne Arno Zie de flex hoe we liften en heavy press als we liften mijn leg zeg niet skippen, uh. heb het toch geskipt, die shit weer geflikt. Maar mijn beats zijn independent, metronoom nog getikt Je chick de muren zijn niet veilig, spray als Berliner kids One up for my outlining, want mijn lijn zijn te dik Dionysus zal al gebeld, geef me een sip, maar Dionysus is een bitch Dus kerosine gevuld maakt mijn joint. Het kan niet roder dan dit, neem ik nog een pop explosies en shit. Amen.